Joys, kommetjes. Hey Annabel Oh Annabel, kom je juist niet? Kom maar, boys. Oh kom Goed hey zo, Daar is Annabel. Hé hey Annabel. Hé. Hey. Hé. Hey. Oh Roosje, oh Roosje. Kom maar Joyce. Kom maar Joyce. Ho Joyce. Kom maar Joyce. Ho Joyce. Ik ga even kijken of ik erin kan. Ja, dat gaat goed. Kijk eens Joyce. Ho, oh, Jos. Ik pak een. Oh, ik heb er heel veel wortels. En een heel zakje, natuurlijk. Kijk eens, Jos. Ho, oh, Jos. Kom maar, Jos. Ho, oh, Jos. Hé, hey, Annabel. Kijk eens, Annabel. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. <laughs> ik, ik pak er gewoon veel te veel. Gelijk drie. Nou, Roosje, kijk eens. Eentje ligt van de goms. Die mag Annabel pakken. Annabel, ik wil er even langs. Hé hey Joyce, kom maar Joes. Hé hey Joyce, morgen krijgen jullie weer hooi. Kijk eens Joyce! Je mag hem helemaal, Joyce! Goed zo, Joyce! Alleen blijf weg. Dat smaakt goed, Joyce! Goed zo, Joyce! Oh, Joyce! Oh, daar komt Annabel aan. Annabel, dat mag niet. Goed zo, Joyce! Heet Joyce! Oh, Joyce, nu laat je het wegpakken. Ja, Annabel heeft toch gelijk alles in de mond. Hé hey, Joyce, waarom doe je dat toch altijd? Het is niet tactisch, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oeh, dat is eng. Annabel staat in de buurt. Niet doen, Annabel. Goed zo, Joyce. Ho, Joyce. Deze neem ik voor je mee. Kijk eens, Joyce. Ho, oh, Joyce. Ho, oh, Annabel. Hé hey, Roosje, oh Roosje. Oh Roosje. Ja, ik weet niet of ik ze kan pakken. Ja, ik heb er een. Kijk eens Roosje. Hé hey, Roosje. Nou, je mag een klein hapje. Kijk eens Roosje. Oh Roosje. Kom maar Joyce. Ho Kijk eens Joyce. Nee, Annabel doet weer vervelend. Kom maar, Joyce! Als je hem het vallen, ben je hem kwijt, Joyce. Ja. Oeh, dat gaat niet goed. Hé, hey, Annabel, ga eens weg. Kijk eens, Joyce! Goed zo, Joyce! Laat je weer wat vallen. Hé, hey, Roosje, jij mag het hebben. Nee. Deze is voor Joyce. Heetjes, kom maar Joyce! Kijk eens Joyce! Ho Jos! Hé Roosje! Je moet niet aan mijn jas komen. Dat vind ik niet aardig. Dat mag je wel opeten. Hé hey Annabel! Hé hey Annabel! Hé! Hey. Goed zo, Joyce! Ho, Joyce, kom maar, Joyce!